Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 23 oktober. Kies voor betere gedachten en heb een betere leven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Deze Bijbeltekst zegt duidelijk dat er dood en leven is in de woorden die wij spreken. Het is zo belangrijk dat we leren om onze tong te beheersen, maar we moeten ervoor zorgen dat we het op de juiste wijze doen. Ik denk dat een aantal mensen wel proberen om hun tong te beheersen, maar niets doen aan hun denken. Dat is alsof je het bovenste gedeelte van het onkruid uittrekt, maar als de wortel niet uitgegraven wordt, komt het onkruid telkens weer terug. Je zult nooit je mond kunnen houden als je niet eerst leert om je denken te beheersen. We komen vaak in de verleiding om het verkeerde te denken, maar we hoeven het niet te accepteren. We hebben een keuze. We kunnen bewust kiezen om het juiste te denken... zodat we vervolgens kunnen kiezen om het juiste te zeggen. Je kunt kiezen voor gedachten die op een vernieuwende wijze je leven vullen... door naar God en zijn woord te luisteren, te lezen, eraan te denken of erover te praten. Wat in je is, zal zijn weg naar buiten vinden. Dus als je denken vervuld is met goede positieve, krachtige en vernieuwende gedachten van God, dan zullen de goede, positieve, krachtige en levengevende woorden vanzelf volgen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest, ik wil mijn denken veranderen, zodat ik levengevende woorden kan spreken.